Ik ben 21 jaar en ik doe een bodybuilding. Ik ben Olivier Vallen, 18 jaar en doe bodybuilding. Ongeveer twee jaar geleden was ik iets te zwaar voor mijn lengte. Dus dan ben ik beginnen afvallen met een diëtiste. En dan ook naar de fitness beginnen gaan. Maar al die uren op de loopband en stappen, dat was toch niet echt iets voor mij. Dus dan ben ik beginnen met wat krachttraining. Mijn vader trainde voor en ik was altijd al gefascineerd door breed zijn. En dan is hij gestorven, twee jaar geleden. En daarmee dacht ik, ja, ik ga een keer vol een bak uh, in een trainer. Van s morgens tot avonds leef ik voor mijn sport, voor mijn eten, voor mijn slapen en al de rest. Dus dat kan niet altijd op positieve reacties zijn, eerlijk gezegd. Nee, ik kan niet uitgaan, ik drink geen alcohol meer. Ik moet elke ochtend om vijf uur opstaan voor mijn cardio te doen. En vrienden ja, die zeggen uh, ook wel uh, dat ik aan het bijkomen ben. En meestal inspireer ik ook wel mensen. Ik zou heel graag meedoen binnen de klasse sportmodel. Dat ligt iets hoger dan de bikini. Uh, voor het moment eet ik s morgens uh, havermoordpannenkoeken. Tweede maaltijd is dus salm. Derde maaltijd kip. De vierde maaltijd is dus tonijn. Vijfde maaltijd iets van witte vis. Dan s'avonds voor ik ga slapen zes eitjes. En alles in combinatie met groene groentjes. Ik heb uh, bepaalde idolen zoals van von Moger. Uh, die inspireren mij wel. Ook Arnold Schwarzenegger. Uh, en ik wil blijven bij, uh, bij